MUZIEK Sorry dat ik moest zeggen, maar volgens mij is tapdans niet echt jouw talent. Laten we samen jouw talent gaan zoeken op de Gentse feesten. Hier, een T-shirt. Oh, dank je. Maar wat staat er op die T-shirt? No hate. Omdat we tattoos gaan plakken om mensen duidelijk te maken dat ze nee moeten zeggen tegen haters. Toppie, kom, we gaan. Hallo, wat vindt u van haters? Zit ik van de haters? Eh, uh, niet acceptabel. En uh, waar houdt u van? Vrouwen. <laughs> uh, waar ik van ho mm, Ik weet niet. Hm. Wat vind je van haters? Van die niet mensen mogen haten en dat, dan die moeten braaf zijn. En als ze jou zouden pesten, wat zou jij dan doen? Ik ga zeggen. En de politieballen? Ik zou proberen, stel niet dat dat gebeurt, via Facebook of sociale netwerken, uh, er compleet niet op ingaan. Uh, trachten te negeren. En als het te erg wordt, zorg wel mensen inschakelen. Welke haat willen jullie uit de wereld? Alle haat. Alle haat, oké. Okay. Er mag nooit haat zijn, ten opzichte van niemand niet. Geen enkele generatie of geen enkele soort van mens mag dat ondervinden, vind ik. Sorry, maar volgens mij is dat toch echt niet jouw talent. Kom samen met ons jouw talent zoeken op de feesten: Hier een t-shirt. Wat is het talent van de persoon naast jou? Magic. En wat is zijn talent? Lachen, oké. Okay. Dat is een leuk talent. Uh, hij is er altijd voor mij. Ik vind... ...daar uh, zeer geduldig en zeer positief. Uh, oké. Okay. En um, hebt u ook een talent? Een talent? Ik heb twee zonen en ik vind dat twee talenten, ja. Het mooiste talent van mijn vrouw, dat is de goedheid in haar hart. Dat is een gouden hart van mijn vrouwtje. Echt waar. Ik vind ook wel dat je er moet voor open openstaan. Dus vanaf dat je, vanaf dat je kijkt naar mekaars talenten, dan kan je ze ook makkelijker zien. Wij hebben ons talent gevonden in liefde en geluk. Nu jij nog. Wat is uw lievelingsdier? mijn lievelingsdier um... Mama, een kat ik heb een ook kat mijn lievelingsdier ja mijn Wat lievelingsdier is zebras een zebra een zebra is zijn lievelingsdier ja